Voor de sportfoutjes die ik verzameld heb in de Albert Heijn heb, heb ik een nieuwe sportles geboekt. Deze sport ga ik vandaag proeven met niemand minder dan Jara van Kerkhoff. Jara van Kerkhoff kan natuurlijk best wel een beetje schaatsen, maar vandaag gaan we niet schaatsen. We gaan allebei uit onze comfortzone, want we gaan synchroon zwemmen. Wat zit je eruit? Hoe is het? Goed, met jou? Ja, lekker, lekker. <laughs> ik wil altijd me echt voorbereiden. Als ik ergens iets ga doen, whatever, denk van oké, okay, ik weet precies wat ik moet doen. Ik had letterlijk geen idee. Nee. Dus ik dacht, uh, ik eet iets luchtigs. Dus ik heb een cracker met een eitje op. Ik denk ik anders zink als een baksteen naar de bodem? <lacht> hoe, hoe bereid jij je voor op een die wel normaal gezien op een wedstrijd of op zoiets als vandaag? Cracker met een eitje is misschien een beetje weinig. Ik zorg dat ik uh, weet dat ik genoeg binnen heb, want onze wedstrijddagen duren heel lang. Ja. En uh, ik vind een uh, rijstwafel met uh, pindakaas en banaan wel lekker, okay. of met uh, kipfilet en avocado. Oh, ik ben zo benieuwd! We gaan dadelijk eerst even een beetje warm zwemmen. En dan beginnen we gewoon met wat basisoefeningetjes. Hoppa, ik ben klaar! Wat gaan we doen? We beginnen daar op de rug. Linkerbeen in. Wisselen naar rechts. Yes, goed. Uh, gaan we proberen? Ja. Yeah. Moet ik ook onder water? Nee, jij moet op mijn nek. Hé <laughs> wacht, wacht nou! Wat zit je eruit voor <laughs> Ja, Jij gaat echt hard omhoog ja dat moet toch ook moeilijk <laughs> oh, je gaat helemaal draaien sommige dingen kunnen grote mensen gewoon niet dit is één zo'n ding oké okay, klaar voor drie twee één go Woop, ja, yes, ah, Ik zag haar zo verbaasd. kijken, zo lang was ik uit water. Deze heb ik 100% gewonnen. Jara ah. is de winnaar van yes. vandaag. Gefeliciteerd! Je, je was zo verbaasd hoe ver ik het water uitkwam. Daar was ik zelf zelfs verbaasd over. En ze kregen alleen maar om die voeten. Kijk hoe klein die voeten zijn. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, top, dankjewel. Ja, Ik waardeer het. Volgende keer bij Proeven met Vroeven. Ja, oh! ja, ja, Wil jij nou ook een keer ervaren hoe het is om te synchroon zwemmen? Ga naar proefdesport.nl, gebruik deze vouchercode en boek hem.